Hoi allemaal, ik sta hier bij de warmoesieskade nummer 25 in Gouda. Zoals je misschien wel weet is de warmoesieskade heel centraal gelegen, dichtbij het treinstation en dichtbij het centrum van Gouda. En wij krijgen hier binnenkort toch een woning in de verkoop, namelijk deze, nummer 25. Nu zul je misschien denken van waarom zou ik bij deze woning moeten gaan kijken, terwijl er zoveel andere woningen ook in de verkoop staan. Nou, dat zal ik je even, dat zal ik je even uitleggen. Nee, dat zal ik je even uitleggen.